Iedereen kan haken. We gaan vandaag sokslofjes haken en dat doen we met deze extra soft uh, wol van Zeeman. En ik heb het patroon ook uitgeschreven van de sokslofjes. En ja, ik vond het echt heel leuk om te doen. Uh, ik heb ooit uh, geprobeerd sokken te breien, maar met vier naalden vond ik het. Ja, voor mij is het te lastig. Dus ik ben echt een haakster. Ster. <laughs> dus uh, ja, ik zal even zeggen wat je nodig hebt en dan uh, kunnen we dadelijk gaan beginnen. We hebben nodig twee bollen extra soft van Zeeman. Dat is deze wol. Uh, ze hebben een lengte van 95 meter en ze wegen 100 gram. Het is 100% polyester. En um, de wol heeft het kwaliteitskeurmerk Vertrouwen in textiel het okotex keurmerk en zover ik weet heeft hebben dan geen zijn er dan geen chemicaliën aan toegevoegd en ik ga het nog even uitzoeken ik zal het hier onder de video zetten wat het okotex keurmerk betekent en dan uh, ga ik even verder met wat je nodig hebt voor de sokjes de sokslofjes te maken haaknaald nummer 6 stopnaald, een schaar, uh, twee steekmarkeerders uh, ik heb dit eigenlijk deze sok, ja, het is natuurlijk uh, moeilijk om te zeggen het is een ontwerp, omdat een sok blijft altijd een sok alleen uh, ik heb wel heel veel uh, geprobeerd om, om die sok ook heel goed laat, te laten aansluiten aan je voet uh, in maat 36 tot 37 of maat 38 39 of maat 40 41 wil je die sok nou groter haken dan moet je gewoon een toertje extra voor de voor de ja, um, ja, toertje extra tot je hiel maken zie je dat ik het patroon hier helemaal heb uitgeschreven hoeveel centimeter je bijvoorbeeld moet haken um, ja hoe je moet meerdere hoe je gaat minderen um, kijk hoe je gaat Steken gaat minderen, maar ik ga het nu even allemaal lekker uitleggen um, en duidelijk uitleggen. En dan gaan we gezellig beginnen aan de sokslofjes. Kijk, dit is al de eerste ontwerp en uh, we beginnen dus vanaf de teen, uh, dan de voet, dan gaan we de hiel uh, maken en dan gaan we hier die enkel naar boven haken zie je een leuk sierrandje eraan, dus het is niet moeilijk, het is ook lekker zachte, een zacht sokje. Kijk hier zie je wel die naad eraan, maar aan de buitenkant zie je die niet, zie je? Dan is het een heel mooi sokje. Ik heb hem ook gemaakt met andere wol, dat is deze. Ik zal even deze wol wegleggen. of je hem beter kan zien. heb ik ook uh, ook vanaf de teen begonnen dan de voet dan ga je de hiel maken dan, dan haak je eigenlijk niet meer in het rond maar dan ga je weer een keren ik ga het natuurlijk duidelijk uitleggen En dan ga je weer in het rond je been of je enkel maken zo hoog als dat jij uh, je sok wil hebben ik heb hier wel een mindering gemaakt dat laat ik dadelijk zien ik heb nog meer minderingen gehaakt en hier wordt het dus gemerderd Dus je begint bij de teen. Um, hier wordt gemeerderd. Dan doe je gewoon één rechte ronde. Dan gaat de heel. De heel kan ik beter hiermee laten zien. Met deze wol. En dan ga je weer aan je enkel. En dan kan je altijd nog een leuk sierandje eraan haken. Um, daarna ben ik wel op erachter gekomen dat ik dit iets te breed vond, dus ik heb hier met mijn volgende sok heb ik iets geminderd heb ik hier gedaan, toen en dan de andere kant ook. En ik heb een rijtje verder ook nog iets geminderd, zodat zodat ik beter aan mijn enkel aansloot. Dit was iets te recht. En ik leg even alles weg, want ik heb hier natuurlijk klaar gelegd wat we nodig hadden. Dat was centimeter, schaartje, steekmarkeerders en haaknaald nummer 6 en dan zal ik nog even vertellen deze wol die heb ik van de Action, ik heb hier geen label meer van, maar hier zat 300 um, gram op dat weet ik wel en daar kan ik dus twee slokjes van maken en uh, ja dat is natuurlijk wel iets goedkoper dan de wol van Zeeman, maar bij zeeman weet ik gewoon altijd: die hebben hem vaak op voorraad. Wil je andere wol, dan gebruik dubbele draad, als je maar haaknaald nummer 6 gebruikt. En dan gaan we beginnen aan de sokslofje. Tot zo. We beginnen aan de teen en we maken een opzetlus. En we haken 7 lossen. 1 2 3 4 5 6 7 dan gaan we in de 1 2 in de derde steken we in en dan gaan we in elke steek een stokje zetten in die laatste steek ook nog een stokje en als het goed is hebben we dan 1 2 3 4 5 stokjes en die eerste tel je ook mee als stokje dus dit zijn 6 stokjes in totaal maar 5 stokjes maken en dan gaan we in die laatste steek nog 3 stokjes bijzetten dus in die laatste steek dan ga je eigenlijk het hoekje mee om met 3 stokjes 1 en dan in diezelfde steek 2 en in diezelfde steek 3 en dan gaan we weer op elke steek een stokje zetten dus hier hebben we uh, drie stokjes ingezet en dan gaan we even de steken zoeken dat je echt weer op de volgende het is even op de volgende steek een stokje en op de volgende steek 1 stokje dit is 2 en op de volgende steek een stokje dit is 4 en, en op de volgende steek een stokje dan heb je hier die begin 3 losse in die opening daar steek je in en dan maak je nog twee stokjes 1, 2, en dan gaan we de toer sluiten hier bovenin. Waar, waar je die los hebt gedaan, daar sluit je de toer met een halve vaste. Kijk, en dit is al het begin van je teen. Hier zie je het begin van je teen. En dan gaan we nu naar toer 2 verder. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. We gaan nu aan de toer 2 beginnen van de teen. En dat is de toer van de meerdring en dan maak je twee lossen en dan haak je drie stokjes en dan haak je twee stokjes in een steek en dan weer drie stokjes en twee stokjes in een steek. Dus je maakt 1 2 lossen. Dan maak je 3 stokjes je steekt echt hier die eerste stokje steek je echt in in het stokje eerste stokje in want anders krijg je een te grote opening dus dit is 1 2 3 en dan gaan we twee stokjes in een steek steken 1 Nee, en dan ga ik even garen pakken. Zodat, je, zodat ik de hele teen kan afmaken. Dan gaan we weer drie stokjes maken. In elke steek gewoon een stokje. 1. 3 en dan gaan we in de volgende steek weer 2 stokjes in een steek zetten 1 2 dan gaan we weer 3 stokjes maken 1 2 3 zie je dat je echt al die bolling van die teen krijgt dan gaan we twee stokjes in een steek maken 1 2 en dan gaan we weer in elk steek een stokje maken Heb je weer drie stokjes en dan zijn we op het einde van de toer, toer 2, en we sluiten de toer in deze bovenste. Je haalt je draad op en je maakt een halve vaste, en je haalt je draad door. Zo en dan gaan we nu, kijk dan heb je echt zo die teen en de linker en de rechter sok is gewoon hetzelfde en dan pak ik nu een ander kleurtje erbij en dan gaan we verder met de voet tot zo en ja ik heb hier nog een toer zie ik bij gedaan dus ik ga nog even een toer extra maken maar dat is gewoon een steek op een steek dus de teen is nu klaar dus ik ga nu zelf eventjes nog een toer gewoon op iedere steek even nog geel maken want ik zie dat ik gewoon Toer te weinig heb om de tweede sok te maken. En dan gaan we aan de voet beginnen. Dus ik zie je zo weer terug. Tot zo. Je steekt dus als je gewoon. Een, ik ben gewoon een toer vergeten. Dus je pakt weer je opzetlus. Je steekt in. Je haalt door. Omslaan. Door één. Omslaan. Door één. Dus dit is je beginstokje. En dan deze toer. Dit is eigenlijk gewoon ja nog je teen maar dit is je hoeft hier niet te meerdere Je hoeft niet te minder niks te doen. Alleen maar op elke steek een stokje zetten. Zie je dat je de die teen hier. Ik dacht dat ik al klaar was, maar inderdaad de teen zijn maar twee toeren en de derde toer is een stokje op een stokje zetten gaat het te snel? zet de video langzamer ik heb de video ook in andere talen ondertiteld ja die sok heb je echt in een avondje als je dit door hebt dan heb je in een avondje ja ik heb altijd één sok per avond maar dat is wel leuk als je voor anderen ook gaat haken en ik ga deze video uitleggen van teen en dan tot de hiel want uh, ja dat uh, anders wordt de video te lang en in deel 2 ga ik de hiel en het been uitleggen en nu is het eigenlijk ook niet moeilijk en zeker dit eerste gedeelte Nog gewoon even lekker mee, want het haakt. Je ziet hoe lekker. En ik haak het nu even snel hoor, hoe lekker dat het ook weghaakt. En je sluit de toer hierboven. Je hebt die drie losse gedaan, en hierboven in deze steek die pak je op. Je slaat om en je gaat door twee. En je haalt je draad door, je knipt hem af, en dan zie ik je zo bij de voet hier. Zo zie ik je weer terug. Tot zo. We gaan nu het gedeelte van de voet maken, omslaan, tenminste, een opzetlus maken. En je hecht aan. Je steekt in in de goede kant. Je moet wel de lange draad pakken. Ook dat heb ik ook nog wel eens dat ik de verkeerde draad pak. En je maakt een losse. Kijk, je hebt die vaste al gedaan en je maakt een losse. Ik heb geleerd als je drie losse in het begin van de toer hebt gemaakt, kijk ik steek nu weer in de ik heb nu een vaste gemaakt en een losse als ik drie losse maak, dan, dan worden de gaatjes aan de zijkant te groot dus ik doe iedere toer begin ik met twee losse en dan zet je in de volgende steek een stokje en dat is de voet in de volgende steek een stokje je hoeft niets meer te doen als gewoon lekker te haken en het is wel leuk om met verschillende kleurtjes te werken zodat je ook ziet hoeveel je bent of waar je bent en je haakt gewoon in het rond kijk hoe leuk op iedere steek een stokje kijk en dan kijk je dat in deze steek heb je je begin gedaan en dan sluit je de toer hierboven aan weer Oh, en dan moet ik hem niet omslaan. De draad maar hierboven, daar pak ik de steek op, je haalt door en je haalt door twee lussen, en dan sluit je hem heel mooi af. Dus je begint iedere toer met twee lossen: 1, 2 en je begint in die steek, eerste steek weer rond te haken zie je? en dan haak je verder voor uh, maat 36 37 uh, tot 14 centimeter uh, iedere maat groter heb ik 1 centimeter erbij maar pas hem gewoon even aan je voet totdat je bij je hiel bent en daar gaan we aan de hiel beginnen ik haak nog even door en dan zie ik je zo weer terug, tot zo ik heb doorgehaakt bij de voet kijk dan zie je hoe het eruit komt te zien het is gewoon eigenlijk net zoiets als een handschoen dus ik kan hier ook nog een paar handschoenen van maken, zie ik. <laughs> maar het worden nu de dus sokken. In deel 2 leg ik de hiel en de enkel uit. En nu hebben we dus de teen en de voet uitgelegd. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6 toeren. Maar dit is de kleinste maat. En heb je maat groter dan haak je gewoon nog verder. En je sluit de toer weer iedere keer met een halve vaste in die bovenste steek daar steek je in je haalt je draad op en je haalt hem door en ik ga nu de draad afknippen want uh, we gaan straks aan de heel beginnen maar dat wordt de volgende video en dan zie ik je graag weer terug ik zou zeggen dit was deel 1 voor de slofzak of voor de sok slofjes <laughs> en uh, dankjewel voor het kijken en ik zie je graag bij deel 2 weer terug. Graag abonneren. En tot de volgende video. Tot ziens.